Oscar de Bruin, ik ben 37 jaar. Uh, ik uh, heb een van de grootste bolwinkels van Nederland, of eigenlijk twee en een aantal webshops. En uh, door het hard werken, uh, veel achter de laptop te zitten, uh, merkte ik dat ik steeds meer ging fronsen. Dus het werd uh, de hoogste tijd uh, om een keer wat aan de rimpels te laten doen. Zodoende dat ik uh, bij jullie terecht ben gekomen. Ik heb uh, me vooraf laten doen, uh, het stukje tussen de wenkbrauwen en de kraaibootjes. Ik had niet zozeer twijfels, ik was goed voorbereid, ik kreeg uh, de juiste informatie per e-mail toegestuurd. Uh, de website is heel duidelijk, het enige wat ik voornamelijk had was gewoon de angst voor prikjes zeg maar. Uh, daar ben ik gewoon, ja eigenlijk een beetje, uh, was ik gewoon angstig voor. Nou ja, wat ik zeg, de dokter stelt je goed op, uh, op je gemak, uh, de medewerkers die hier rondlopen uh, zijn schatten van mij. Uh, stel je gerust, uh, water, koffie, dat soort dingen, dat is gewoon hartstikke goed, weet je. Er wordt een lolletje gemaakt waardoor je dus uh, gewoon uh, ontspannen eigenlijk in de stoel ligt. Uh, en ik had zoiets van, nou dat vind ik heel erg spannend, maar goed, dat is me reuze meegevallen. Eigenlijk voel ik er helemaal niks van. iedereen die ooit heeft getwijfeld om het aan zijn rimpels te laten doen. Uh, een van mijn beste vriendinnetjes die zit nu door mij ook in de stoel hiernaast in de kamer, die wordt gelijk gedaan want die twijfelde ook nog een beetje, uh, maar iedereen kan, uh, kan botox nemen. Het is echt, uh, ja, je merkt er gewoon helemaal niks van, het is, uh, het is super. Uh, het uh, leuke is, uh, nou wat ik net eigenlijk al een beetje zei, is uh, de, de ontvangst die je hebt, uh, uh, de gezellige dokter die er is uh... en de prikjes, ja, het is alsof er een speldenprikje zeg maar, op je huid prikt, dus dat is, uh, dat is me echt 100% meegevallen. Echt super!